We weten allemaal dat het voorkomen of recyclen van afval het meest bijdraagt aan een duurzame toekomst. Maar ook in een circulaire economie blijft er restafval over. In onze afvalenergiecentrale Pre-Zero Energy in Roosendaal lossen we elke dag zo'n 100 vrachtwagens restafval. Dat we inzamelen bij onze klanten, particulieren en bedrijven. Afval dat we niet kunnen recyclen tot nieuwe grondstoffen. Dit afval zetten wij om in energie. ...op de meest duurzame manier. Dat proces begint in onze afvalbunker... ...waar we het afval verdelen over de verbrandingsovens. Alle rookgassen die bij het verbranden vrijkomen maken we netjes schoon. Tijdens het verbrandingsproces verhitten we water, waardoor stoom ontstaat. Deze stoom drijft een turbine aan die elektriciteit levert aan het landelijke net. Vervolgens laten we de stoom afkoelen tot water. ...dat we weer terugbrengen in het proces. Met de restwarmte verwarmen we onder andere een wijk naast onze fabriek. Zo helpen we onze buren CO2 te besparen. In de vrijgekomen as blijven waardevolle metalen achter. Deze halen wij eruit en gebruiken we als grondstoffen voor nieuwe producten. Ook de as die overblijft is nuttig. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de ondergrond van sportvelden en in beton. Zo halen wij het maximale uit restafval. Free Zero. Verder denken voor een duurzaam morgen.